Hey, ik ben Maurice van MBO Mediawijs en dit filmpje gaat over Huzas. Huzas, wat is het en wat kun je ermee? Nou, ten eerste is Huzas eigenlijk een, een manier om filmpjes te bewaren, te categoriseren en eventueel ook te delen. In dit filmpje laat ik zien uh, hoe je dat doet. HUSAS is gratis. Je moet natuurlijk wel even een account uh, aanmaken en als je dat dan uh, doet, ja, dan uh, kom je eigenlijk al meteen op je, op je dashboard. Redelijk overzichtelijk. Dit zijn de collecties die ik al heb gemaakt. Uh, we zien hier dat er acht video's uh, staan in uh, instructies uh, WordPress. Uh, daar kun je nog iets leuks mee doen. Laat ik aan het eind van het filmpje zien. Maar laat ik eerst eigenlijk eens even zien uh, nou, hoe werkt het. Eigenlijk heel simpel, je gaat naar het plusje en dan heb je meteen al de keuze of je een video, een collectie of een playlist van iemand anders uh, zou willen toevoegen aan je dashboard. Laat ik eens beginnen met gewoon een normaal filmpje te kiezen. Daar heb je het linkje voor nodig. Nou, uh, ik ga even naar de website die ik had gezien. Uh, meneer Megens, uh, leuke kerel die filmpjes uh, maakt over uh, rekenen, een van het vak dat ik geef. En ik wil een collectie maken over uh, hoofdrekenen. Um, ik heb de URL uh, gekopieerd en ik ga dat aan een nieuwe collectie toevoegen, namelijk de collectie hoofdrekenen. Uh, het voordeel dat ik dit doe voor mijn studenten is dat ik weet ongeveer wat de goede filmpjes uh, zijn. Ik kan dus zo op die manier uh, een, een hele hoop filteren voor de student en dat uh, zorgt voor een hoop uh, uh, voordelen. Een andere manier om een filmpje toe te voegen is er een hele handige die ik beslist aanraad. Als ik in de dashboard zit dan heb ik een handige tool tot mijn beschikking en dat is gewoon een bookmark. Die kun je heel eenvoudig gewoon hup, zo naar boven slepen en dan zie je hoe zas hier komen te staan. Nou, stel nou bijvoorbeeld dat ik op de MBO MediaWijs website een filmpje heb gezien die ik graag wil delen, zoals het filmpje over, over, over Nierpot. Um, dan hoef ik eigenlijk alleen maar op het icoontje te drukken en dan gaat Hoezas voor me kijken welk filmpje daarop staat. Uh, op die manier kan ik, terwijl ik aan het kijken ben, uh, meteen een handige... Uh, link uh, delen en wordt dat voor mij ook een makkelijk om een, al die filmpjes uh, te bewaren. Nou, zeg ik zet maar even bij de uh, instructies WordPress-website uh, op dit moment en dan, uh, dan staat hij erin. Nou, het grote voordeel is, is uh, dat als ik uh, zoals hier op mijn website een collectie deel, ik heb, ik heb mijn eigen WordPress-site uh, en Hoezas heeft een, een plugin, uh, dan kan ik mijn collectie makkelijk uh, delen op Um, op mijn website en als ik hem nu even ververs, dan zal ik als het goed is uh, zien dat de nierpot uh, filmpje er nu ook uh, uh, bij staat. Hij gaat hem even laden en op die manier hoef ik dus uh, niet steeds, kijk daar staat hij. hoef ik niet steeds uh, up te daten. Huzas, een handige tool dus en ik zou zeggen join the celebration, it's free.